Ik geef je graag tips voor een stralende huid. De basis is dan heel belangrijk. Een hele mooie daarvoor is de Mineral Radiance. Dit is een hele lichte foundation die hydraterend werkt en een mooie glans geeft voor je huid. De kleur die ik gebruik is de kleur Nude. Zo, nu is je basis af, maar het is één geheel. En we willen de huid nog meer laten stralen. Dan zou ik altijd een bronzer aanbrengen. Ik heb gekozen voor de Sunshine. Dat is een hele mooie kleur. Die echt meer straling op je gezicht geeft. En ik ga je even laten zien hoe je die dan het beste kan aanbrengen. Ik gebruik een grote poederkwas. Waarmee ik eigenlijk een soort drie op mijn wang zet. Net onder het jukbeen. Hier langs de slapen. Een beetje op het voorhoofd. En hier langs de kaaklijn. klein. Als ik aan een stralende uitstraling denk, dan denk ik meteen aan je ogen. Je kunt deze op een hele mooie en makkelijke manier opmaken, waardoor je ogen nog meer gaan stralen. Ik laat het je graag zien. Ik gebruik hiervoor het oogschaduwpalet Eternity van Youngblood. Er zitten vier kleurtjes in. En op een bewegend ooglid gebruik ik een lichte kleur. Doordat ik op de oogleden een lichte frisse kleur heb gebruikt, zijn de ogen sprekender en je verbloemt er kleine roodheden of adertjes mee. En dus alleen hierdoor zie je er al meteen frisser uit. Voor een nog stralendere look gebruik ik dit mooie penseeltje. Dit is speciaal voor in de arcadeboog en daar gebruik ik de meer toonkleurige richting paars gaat die kleur. Die ik eigenlijk net als je recht voor je kijkt, kun je hem zo heel makkelijk aanbrengen. Deze veet je dan ook mooi uit met een blending brush, waardoor je geen harde lijnen krijgt. En als laatste gebruik ik een beetje glans in de ooghoek en onder de wenkbrauw. Hierdoor heb je dus als er zonder opvalt, valt een hele mooie stralende look. Natuurlijk zijn we dan nog niet klaar. We brengen nog de verlengende mascara aan van Youngblood. Deze verlengte de wimpers, maar door deze zichzagend aan te brengen, zorg je ook voor volume. Zo, nu is de huid helemaal stralend. Maar nu wil ik je nog één beautygeheim geven. Deze body tint van Youngblood zorgt voor een hele mooie glans op de huid en geeft een kleurtje. En verdoezelt kleine plekjes en vlekjes. Deze is echt super fijn als het zonnetje begint te schijnen en je voor de eerste keer weer in de blote benen kan. Of voor op je armen of decolleté. Ik ga het je laten zien.